Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Het is donderdag en de huisarts zou bellen, maar er is niet gebeld. Uh, ik ben zelf ook vergeten te bellen, dus dat is een beetje suf. Ja, dus geen verbetering of geen verandering in uh, mijn heup. Maandag weer naar de therapeut en nog twee keer. Nee, daarna nog één keer en dan gaat hij contact opnemen met de huisarts. Als er geen verbeteringen zijn. Ja, ik heb verder niet zo heel veel gedaan. Ik kan nog wel een klein beetje een plant-update geven. En dat ga ik dan nu gezellig even doen met jullie. Want kijk, wij hebben hier één plant met stengel. Ik heb werkelijk geen idee of hier... Een bloemetje uitkomt of iets dergelijks. Maar we hebben een verlengstuk van deze plant. Dan ben ik zo vrij geweest om een mooi orchidee te kopen. Die zijn altijd wel heel erg leuk. Want uh, ja, kleur, hè. Super mooi. Prachtig. Ik vind het mooi. Dan hebben we nog deze. Nou ja, kijk. Die gaat ook als een tierelier, als een cheat. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Hè? Deze gaat ook prima. Dan hebben we de pannenkoek. Kijk, ja, ik... heel veel mensen zeggen dat die heel snel gaat. Maar deze gaat niet snel. Die heeft er niet zoveel zin in. Oh, en dit zijn spullen. Ja, weet je. Op een bepaalde leeftijd, <coughs> lieve mensen, 50 plus mensen, krijg je als vrouw zijnde... Baardgroei. Vraag me niet waarom. Maar uh, dan krijg je hier van die uh, heksenharen. Tja. En daarom uh, ligt dat daar. Want dat irriteert me dan. En dan voel ik daar uh, oneffenheden. <lacht> en dan ga ik met de en zo, zo, hutje thee. Rekken we al die haren eruit. Ja, je moet wat. Uh, oh, en dan hebben we hier deze. Kijk, die is toch ook prachtig. Hé, hey, wacht eens. Ik zie een verkeerd kleurt plaatje. Je mag er niet mee. Ja, dat ik kijk op. Zo hou je dat goed, hè? De blaadjes die een verkeerde kleur hebben, die moeten eruit. Want. Oh, kom maar. Die hebben ook nog water en energie nodig. En die hoeven het niet meer, want die zijn al hartstikke dood. En dan zie je hier nog een foto van mij van uh, vroeger. Kijk nou toch? Kijk mij nou toch zitten dan daar? Zie je dat? Ik weet nog hoe die hond heette. Tosca was dat. En dan hebben we natuurlijk nog de snelie van Anja. Let op, daar komt ie. De Sneely. Kijk eens even. Ja, ik heb hem maar voor het raam gehangen. En hij komt helemaal tot daar. Nou, hoe leuk is dat? Gaaf hè? Hij doet het nog steeds heel goed. En deze heb ik uh, onlangs, deze hangplant, heb ik er onlangs bij gekocht. Gewoon omdat het leuk is. Voor de rest heb ik niet veel te melden. Heb ik nog wat te melden? Ja, nou, ik heb uh, sinds lange tijd uh, ben ik weer bij mijn moeder geweest. Want ik kon natuurlijk nog geen auto rijden uh, en niet fietsen. En, nou, noem het maar op. We hebben weer lekker samen zitten eten. Ik heb uh, rotirol gegeten. En toen ben ik weer verwend met uh, kippie. En ik heb. Dit gekocht. Um, ik heb zelf geen oven, maar uh, dan ga ik gewoon even bij iemand op visite die wel een oven heeft. Oh ja, nou dat is ook nog wel even leuk om te vertellen. Gisteren had ik natuurlijk toneel. En ik heb een rol te pakken. Ik heb een rol te pakken. Oh mensen. Ja, ja gisteren hebben we nog niet zo heel veel gedaan. En we moeten in juni hebben we al een, een uitvoering. Ja, dat is natuurlijk al heel snel. Dus we moeten soms op woensdag... En soms op woensdag en zaterdag oefenen. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik heb daar helemaal, helemaal zin in. Uh, gisteren hebben we dus voor het eerst alles even doorgelezen. Ja, dat wordt echt heel erg leuk. Ik hoop dat jullie daar een beetje mee, in mee kan nemen in dat hele verhaal. En dan hier de ukulele. Ja, dat is wat hoor, jongens. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik heb hem als ik op mijn bed, op mijn bed, op mijn bedbank, slaapbank. Zit of lig of hang. Dan ligt hij na naast me. Zo, leggen dat is een beetje dods, hè? Dan ligt hij naast me. En als het dan uh, reclame is op de televisie, dan ben ik een beetje aan het uh, tokkelen. Verder heb ik niks te melden. Nee, heel saai. Heel stom. Maar ik heb nog niks. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Deze hele informatieve video, manieus. Uh, ik weet niet wat jullie nog van mij willen zien. Laat het even weten. Oh, lieve mensen, ik heb de video al afgesloten, maar ik ben nog wat vergeten te vertellen. Want ik zou nog doorgeven waar ik naartoe op vakantie ga. Ik ga samen met Jolanda naar Griekenland. We hebben de reis geboekt en eh, ik laat jullie nu even zien hoe dat eh, is gegaan, even in het kort. Ja. Aan jouw achterkant. <lacht> <lacht> Sport niet. Oké, okay, we gaan nu naar de action even, even plunderen. En daarna gaan we naar de reisbureau. We hebben net even gekeken op internet welke resorts we heen willen. Oh nee, eentje maar hè. Uh -huh. Eén resort. Ja, we hebben Alles inclusief. Maar ja, dat was een wit, hè? Ja, zonnig in ieder geval. <laughs> uh, Hallo. Hallo, goeiedag. Twee uur hadden wij nog bij. Ja, ja maar collega's nu even met Rundspout. Ja, dus Oh, we zijn met uh, bloem, Ja, ja, ja dan dan we zijn we al al voor. Dat klopt. Um, ja, we kun kunnen kun wel even wachten, want uh, we zijn Zullen uh, blijf even hier wachten? Of wil jij de... loop ik even daarheen in de tussentijd. Oh ja, ik wacht wel hier. Wacht jij hier? Ja, want want ik in ieder geval twee draaien. Ja, alleen <laughs> Ik kom zo. Terug. Ja. Much much much later. Het wordt dus Griekenland. Alles inclusief. Hup! Naar de zon. Hoewel ik heb van de week op het nieuws gezien dat het uh, sneeuwt in Griekenland. Zie je het gebeuren? Kom je hotelkamer uit, in je bikini ligt er een meter sneeuw voor de deur. Maar nee, ja, we gaan gewoon lekker naar Griekenland. En uiteraard neem ik jullie mee. Ik heb Jolanda gewaarschuwd. Jolanda, ik ga wel vloggen. Ik, ik kan mijn kijkers, mijn abonnees niet in de steek laten. Gewoon, dat gaan gewoon niet. Dus of je nou wil of niet, ik ga toch uh, filmen. Nou ja. Dan ga ik nu officieel wel de, de video uh, eindigen. Ik kom nou niet meer terug. Ja, volgende week zaterdag weer. Zie jullie dan. Toedels.